Het is vandaag zaterdag! Zeer leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb vandaag samen met Blondie Les. En het is echt heel lekker weer. Dus ik duw mijn jas uit. Want het is van... Min 15 naar... 16, 17, 18 graden gegaan. Dus het is warm. Vandaag gaan we ook in de buitenbak rijden. Omdat het zo lekker warm is. Ja, en ik vind er eigenlijk heel erg blij mee. Want... Ik was ook wel een beetje klaar met de kou. Dus nu hebben we weer lekker warmte. Ik ga even poetsen. En opzadelen. En dan ben ik klaar voor de les. MUZIEK. Recht Twee teugels. Zo, ja. Daar. Dus vraag wel die mondhoeken de goede kant op, hè. Zo, je mag best je ringvinger daar een keer aanhouden en dan met je been aanvullen, hè. Zo, ja. En dat je dan hier minder knijpt. En als het iets omhoog komt, dan knijp je weer die ringvinger een keer dicht. Dat je kunt voorkomen dat het omhoog komt. Kom, been geven. Been geven. Zo, ja. Daar. En dat opvangen in je zit. Been geven. Je ringvinger weer een keer dicht knijpen. Ja, twee teugels, twee teugels, twee teugels. Zo ja, en voelen. Waar wordt ze in haar lichaam scheef? Daar blijf je met je been tegenaan rijden. Twee teugels, zo, daar. Blijf rijden. Blijf rijden. Dus niet meteen het losgooien als ze nageeft, hè? Kom, ja, dat kan nog meer, hoor. Zo ja, daar. En opvangen je zit. Kom, ze zit niet op te letten. Zo ja, Twee teugels. Twee teugels. Daar opvangen je zit. Goed zo. En weer. Oh, is het half daar strak? Hou een keer je ringvinger aan. Geeft niks. Geeft niks. Rij naartoe met je been. Zo, ja. Ja, die achterbenen. Die moeten het werk doen. En zelfs terwijl jij een keer gas geeft. En je dus voelt dat het eigenlijk alleen maar harder gaat. Kun jij met je been eraan een keer langzamer licht rijden. Zo, ja. Op je linkerbeugel steunen. Heel goed, heel goed. En dan rij je zo weer rechtuit. Goed zo, goed zo. Daar, ja. wel de reactie aan je been. Goed zo. Zitten en je lijf ontspant. Zo, op je linkerbeugel steunen. Op je linkerbeugel, om je linkerbeen. Om je linkerbeen, ja, draai maar weer door. Goed, twee teugels. Maak die gelijke druk en rij daar naartoe met je been. Maar wel de reactie aan je been krijgen. Zo, rijd daar met je been naartoe. Ja, en als is niet naar je zin is. Zo. Dan mag je best je ringvinger een keer wat strakker knijpen. En daar met je been naartoe rijden. Dat je gewoon zegt. Hallo vriendin. Even zo. Ja, daar. Heel goed. En dan kan je ringvinger gewoon weer 1 milligram minder hard knijpen. Goed zitten. En voelen, is ze om mijn rechterbeen of is ze tegen mijn rechterbeen. Is ze om mijn rechterbeen? Voel ik dat ze als een banaan is? Of voel ik dat ze... Nou ja, is ze als een banaan naar binnen of als een banaan naar buiten? Dat is belangrijk. Twee ringvingers evenveel druk. Zo. Alsof, je, alsof dat bid één geheel is. Hè? Dat je twee mondhoeken, twee oren naar beneden vraagt. Twee achterbenen naar voren rijdt. Goed zo. Ja, is ze nog als een banaantje om je rechterbeen? Zo, Blondie. ik heb net les gehad. Dan ga ik even naar Blondie toe. Blondie is een beetje gesweet. Kijk dan. Overal maar zweet. Ik heb het tussen de binnen zweet. Tussen er binnen geen zweet. Maar ze heeft overal gezweet. En het is nog steeds heel erg lekker weer. Dus we zijn wel heel erg blij mee. Dus ze heeft lekker aan het eten. Ga ik ze in de stapmode zetten. Rona en Blondie. En dan ga ik zo voor rijden. Ik heb ze ook een half uur op het bord staan. En dan kan ik er daarna eten. Gaan we eens. Zo, het is inmiddels een tijdje later. Ik heb Frona opgezadeld en ik ben nu haar hoofd aan het indoen. Ik moet alleen de teugels nog even vastmaken. Kan ik dit zo op nee. Oeh. Rondje. Zonnetje schijnt. Ik heb net rondje gereden. In het begin vond ik het best wel erg lastig. Omdat ze best wel erg stijf is. Natuurlijk wat ouder. Waardoor het rijden op haar een heel stuk lastiger is. Um, ik ben van de buitenbak naar de binnenbak gegaan. Want het was hier plek. Dus toen ben ik hierheen gegaan. Toen ben ik hier gaan draven en galopperen. Eerst ging het goed. Toen ging ik met ontspanning werken. Maar daarna. Oeh, spierpijn, daarna wil ik haar aan de teugel uh, proberen te krijgen met haar lichaam. Maar dat wou zij niet, dus we hebben echt een discussie van een half uur lang gehad dat ze naar moest luisteren. Het is, niet, het is niet heel leuk om een discussie met haar aan te gaan, omdat gewoon natuurlijk heel sterk is en dan gaat ze aan één teugel gaat ze zo ah, aanhangen En dat is best wel heel erg irritant, omdat ik dan aan die teugel geen contact kan maken. Want dan maak ik contact met haar spiergroepen en al haar gewicht. Want ze zet haar volle gewicht op één stuk, waardoor ik eigenlijk niks meer kan. Dat moet ik eerst weer met ontspanning en weer pakken en weer ontspanning. Op een gegeven moment echt, ik werd er moe van. Op allebei de kanten was het best lastig, maar uiteindelijk heb ik er toch nog een soort van aan het teugel gekregen en is het soort van goed gegaan. hè? Het is vandaag. Moet ik even nadenken. Het is vandaag maandag. Ik ben samen met Blondie. Daan die gaat zo op Blondie rijden en dat uh, ga ik even filmen. Nou het is maandag. Dat is mijn dag om Blondie te rijden. Dan kan ik echt eventjes goed voelen uh, hoe is Blondie. Dat ik Blondie daar ook uh, wat in kan leren en dat ik dat natuurlijk daarna met Tessa samen weer uh, kan oefenen. Zo Moet je wel net zo Arnoud gaan rennen hè Tess? <lacht> En is ze een beetje aan het zoeken of ze aan een van de teugels kan leunen. Ik blijf gewoon doorrijden. Ik echt dat ik die achterbenen kan activeren. Goed zo meisje. Goed zo. Nou, daar ben ik. dan vind ik het niet erg dat ze nog niet helemaal ontspant. Ik ga er mezelf niet aan. Ik ga daar eigenlijk geen aandacht aan besteden. Blijf gewoon mijn ding doen. heel goed aan het voelen. Wat doet zij in haar lijf? Waar wil ze leunen? Waar doet ze de schouders naartoe? Waar doet ze haar achterhand naartoe? En ik wil eigenlijk exact het tegenovergestelde. Dat zij zo in haar lijf iets zoeken wat voor haar raaf meisje comfortabel is. En ik wil dan natuurlijk een beetje uit de comfortzone zoeken. Nee, nee, nee, wachten, wachten, goed zo, goed zo meisje, en wat ik dan natuurlijk ook probeer. is af en toe gewoon even geen been meer geven, kijken of ze dan door blijft lopen, ik hou er dan nog tussen mijn kuiten, en dat ik mijn onderbeen, Eigenlijk alleen gebruik op het moment dat ik merk dat het tempo te, vier, te ver terugkomt. Ja, Hier weer even in de spiegel kijken of het nog recht was. Goed zo, meisje. Opletten dat ik niet te veel mee voorover ga zitten. Dat doe je makkelijk hè, als je, je hals gaat strekken. Ho, dat je een beetje ho blondie. Ho. Zo ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben samen met Blondie. We hebben zo een fotoshoot rijdend en daarom ben ik even alvast aan het inrijden. Ik heb ook mijn mooie laarzen aan, mooie cap op. Blondie is gewassen en zijn we er helemaal klaar voor. Moet zo alleen nog mijn vest uit, maar het is een beetje koud anders. Het is aan het losrijden en de fotograaf komt zo meteen. Louise. Die, uh, die gaat even rijfoto's maken en nog een aantal andere foto's voor Instagram. Dus superleuk. Het is dus even aan het losrijden. Net wilde het niet helemaal. Maar ja, dat heb je wel eens. Zeker als er druk opkomt van een fotograaf. Lekker een beetje gekromd. Dat moet soms ook gebeuren. En Boem was helemaal, helemaal lief. Dus daar was ik wel blij mee. Ik heb nu les. Oh, ik besef dat ik mijn telefoon niet kan meenemen. Dus ik zie jullie zo weer als mijn moeder weer gaat filmen. Dus tot later. Zo, daar. Achterbenen naar voren. En je mag best aan de voorkant. Ik zeg: hé hey, vriendin, even gewoon zoals ik het wil. Zo ja. Als het maar niet heen en weer is, dan vind ik het niet erg. Zij moet dus leren dat als jij het been aandrukt en je ringvinger dicht knijpt, dat zij daarop nageeft. Maar dat je niet onderweg denkt, oh nou ik moet een beetje friemen, ik moet een beetje spelen. Ja, goed zo. Zo, en hou er wat aan over hè. Dat je weet dat je er beter van bent geworden. Zo, ja. Heel goed. En voelen dat ze om je rechterbeen is. Om je rechterbeen. Goed. Zitten, zitten, zitten. Om je rechterbeen. Zo, ja. Zo, ja. En alles wat je voelt, wat stijf wordt, eerst even voelen was ze wel echt aan mijn been. Gebruikt ze wel echt haar lijf. Hou je elleboog soepel, dan mag je best een keer je ringvinger dichtknijpen. Als die elleboog maar soepel blijft. Zo, totdat je je zin hebt, zonder dat je die neus heen en weer vraagt. Twee mondhoeken. Pak maar een heel klein beetje binnenhoefslag, Daar, ja, daar. Ga de discussie dan maar aan. Hè. Denk niet onderweg. Ik moet doorspelen links of rechts. Deze moet gewoon aan twee benen en aan twee teugels. Moeilijk als dat, willen we het niet maken. Heel goed. En mijn instructrice zegt altijd: je hebt zeg maar zoveel druk in je hand. Alsof je een kleuter aan de hand hebt die moet leren lopen. Je houdt hem net niet zo vast, maar je laat hem ook niet los. Dan is valt. Zo, dus je hebt echt wel druk. Zo. Zo ja. Let op dat je niet links steeds naar je toe doet. Dus je mag wel aanvragen met links, maar hou dat dan even. Als je hem ietsje ronder wil, blijf dan even vragen met je been eraan. Totdat hij nageeft. Maar niet vragen en los. Zo ja. Heel goed, heel goed. Zo ja. En goed blijven voelen. Blijf er dicht bovenop zitten. Zo ja. Blijf er twee teugels, twee teugels, twee teugels. Doe je rechthand ietsje lager. Ja, want kijk, Tess, jouw handen die zitten zo. Dus jouw rechterteugel zit meer naar voren. En jouw linker teugel vraagt eigenlijk steeds een beetje die neus naar binnen. Rechterhand een beetje meer naast de schouder houden. Zo, lekker na het rijden. Even rollen. Vertel maar opnieuw, kom maar. Ik heb mijn springzadel vergeten. Ik heb een hele mooie wekker staan om vijf uur en het is nu vijf uur we waren al gegaan. En nu? Nu gaan we wachten tot ik 18 ben en dan stap ik zelf de auto in. Dus vandaag tom maar niet springen. Wil jij alsjeblieft rijden? Ik durf niet te blondie, daar ben ik te zwaar voor. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Wil jij mijn springzadel halen? En wat doe je dan als braaf Blondie moeder? halen. Zo, dus, uh, inmiddels het zadel ligt hier achter me. En nu mag ik weer helemaal terug naar de arkoeven, ik ben hier samen met Blondie. Blondie is vandaag in de knuffelbui. Super schattig. Maar uh, ik heb inmiddels nog maar een kwartier. dan moet ik er weer op zitten. Dus na een half uur knuffelen is het weer eens tijd om. Maar uh, ik moet er even gaan opzadelen. Ik heb alleen niet de kracht ervoor. Omdat ik dit gewoon wil blijven doen. Ja! Maar nu ben ik alweer twee minuten dit aan het doen. Dus ik ga even opzadelen en poetsen. Dat moet ik allemaal nog doen. Heel slim voor mij. Ik had eigenlijk wat eerder moeten doen. Maar Ik ben hem helemaal opgezadeld. En we gaan nu naar les toe. En Lonnie, hebben hem helemaal zit. Donderdagavond, dus dat is springavond. Zondag gaan we crossen. Dus we doen vandaag wel even uh, wat hindernissen in de bak zetten. Maar niet omdat ik veel en hoog wil springen en een parcours wil springen. Maar meer dat we een beetje technisch kunnen springen. Dus echt goed afstanden kunnen tellen, goed voelen in welke galop we zitten. Dat we meer even technisch werken vandaag in plaats van dat we hoog doen springen. En dan rijden we weer een keer overheen en dan weer een keer doorheen. Dat je er lekker mee. Oh, nou, dat was beide. Dat was er niet door en er niet over. Goed zo. Hou die neus recht en rijd die achterbenen naar voren. Goed zo. Wat ga je zo meteen doen? Je gaat in draf. Eigenlijk weer wat je net ook deed, als een soort van S van hand veranderen. Over het kruis. Jij gaat voelen in welke galop zij zit. Zit zij links, ga je bij A links af. Zit zij rechts, ga je bij A rechts af. En kan, je kan gewoon je kan achter elkaar doorkomen en ik wil het heel graag drie keer en dan even stappen. Jazeker, daar zijn de pionnen voor om doorheen te gaan. En als je ietsje eerder recht wilt zijn, vind ik het ook helemaal top. Het is dat hij een wissel maakte. Maar ze zat in de linker galop. <laughs> Oké, okay, nog een keer Oké okay, Tess, ik sta zo meteen achter dit kruis Als het goed is als je over de sprong gaat, kijk jij in de spiegel Zie jij mij staan Je doet het het beste als je over mij heen rijdt Als je mij ziet, ben je scheef Dus kijk ook alleen maar in de spiegel Net als met dressuur, dat je voelt wat je doet Jij bent ook een mooie. Jij laat je pony gewoon de wissel springen. Neem je tijd. Balans op de bal van je voet. In welke galop zat ze? Oké, okay, nog één keer dan. Al doe je met je ogen dicht landen. Dat vind ik ook goed. Ja, maar dat je dus of dat je nergens naar kijkt. Maar dat je echt voelt in welke galop zit ik. Het is dus precies hetzelfde, alleen dan met een sprongetje extra. Dus kijk naar de A. Dus je, rijdt, je ziet wel die sprongen, maar blijf naar die A rijden met je teugels en je kuiten. Goed voelen, hè? Oh, Tess, je bent heerlijk. Jij ja, laat hem gewoon de wissel springen. Tess, ik heb een spreuk voor je, voor vandaag. Wees niet zenuwachtig wanneer je gaat rijden. Er zijn namelijk maar twee uitkomsten. Of je valt, of je valt niet. Dat was het. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. Dat we weten waar de volgende hindernis staat. Of we dus links of rechts moeten landen na de sprong. Dus dat is hartstikke goed. En dat jij dus ook aan kan komen en in welke galop je ook zit. Dat je kan zeggen, nou, we landen of rechts of links. Goed, hè? Lekker gereden. Dan nu nog eventjes lekker rollen. Een ding doen. Dan gaan wij even opruimen. even ruimte. Even lekker rollen, pony. En paard. Wat is een paard. Een rodee-pony dat. Oh, lekker. Nog lekkerder als het zonder deken mocht, maar we zijn weer heel lang bezig om schoon te krijgen. Dus maar even zo. Ja, lekker hoor.